Dames en heren, welkom bij een gloednieuwe video. Waar ik was gebleven was in de vorige aflevering dat ik geen vissen. En ik heb erover nagedacht. En ik heb ervoor gekozen dat ik wel een doodsbloemetje wil vinden. Wat doe ik? Oh, ik, uh, ik maak een foutje. Sorry. Een foutje maak ik. Menselijk toch. Um, wakker worden de tas, wakker worden de op. Je kan het, je bent nog niet zo slaperig. Het is pas kwart over twaalf in de middag. Uh, even kijken, gaat hij het doen of gaat hij het niet doen? Ja. Oké, okay. dus wat gaan wij doen? We gaan eerst naar Willow Creek. Daar gaan we heel Willow Creek uitspitten. Om te kijken of we nergens een dood. Waarom staat dit? Ja. Dan gaan we daar eerst heen reizen. gaan we daar even eerst dat hele hoekje gaan we even onderzoeken of er geen doodsbloem zit. En ontstaat niet zit, gaan volgende buurt, volgende buurt. En dat gaan we de hele buurten van Willow Creek doen. Dan ondertussen zou de aflevering wel afgelopen zijn. En dan doen we de volgende aflevering weer een nieuwe buurt. Dus weer een nieuwe wereld. En zo gaan we door totdat we alle werelden hebben gehad. En alles hebben verzameld uit die werelden. Zodat alles daarin gewoon gelukt is. En we zijn er hoor. Um... Oh ja, ik had hem gekleept. Haha. Haha. Uh, even kijken, gaan we hier eventjes... Water onderzoeken, kijken wat voor vissen hier zwemmen. Als hier vissen zwemmen met onbekende redenen, dan kunnen we daar altijd nog op ingaan. Oh, ik ga even dit zal, Al allemaal vishengels onder water, dacht ik zo. Huh? Nee, zijn er geen bijzonderheden? Oké, okay. dan gaan we Leliebloem bekijken. Want ik weet dat je hier ook Kijken... Hier heb ik jullie toch wel eens laten zien dat we hier zijn geweest. Of heb ik jullie deze wereld mooi laten zien? Naar ik hem heb ontdekt. Uh, ga maar vissen, kijken wat je kunt vinden. Het hier woonde, dacht ik, ook een onbekend mannetje. Mannetje. Zo heette vroeger mijn orthodoxe ook Perebaum. Eens kijken. Maar oh, die hadden we al. Mm -hmm. Of toch net? Ik weet niet. Ik moet nog één, twee, drie vissen vinden. Dus dat is alles. Wacht, zou er denk je in de papierwereld vissen of uh, die doodsbloem zitten? Ik zou het niet weten, maar hey. Het is een nieuwe. Maar uh, dan gaan we weer terug naar de bewoonde wereld. Als ik die kan vinden. Oké. Okay. Wat wij eerst gaan doen is... Uh, de gekke dingen eventjes wegdoen. Zoals deze... Die gaat daarheen, dat gaat daarheen, dat gaat erin, deze gaat weggestuurd worden, deze gaat hierin, die gaat hierin, dat gaat hierin, die doen we weg, die doen we weg. Even kijken, oké, okay. alles is goed, again. Um, voor mijn werk heb ik alles voltooid. Ja. Gaan we even een band maken? Nee, we gaan weer door met reizen. Nadat ze klaar is met alles. Oké, okay. um, we zijn bij een huisje. Nu gaan we niet bij het huisje rondbakken. Hè? Nee, want wij gaan iets anders. Ik dacht, ik ga gewoon bij een huisje staan. Makkelijk zat. Wie weet wat ik allemaal vind, hè? Vissen voor de grootste oost. Ik moet over een uur werken. Shit, sidoeroom. Kussende... gorami. Ho, Wat het dan ook mag betekenen. Hey... Kast... Kort. De diensten zitten er bijna op, maar ze kan... Maar ze kan nog niet naar huis gaan, want er is een kast en dan weet zeker dat, de, dat dit niet haar fout is. En moet nu bepalen om aan te geven. Ja, we geven hem gewoon aan. Niet letterlijk bedoeld. Nou, hij is toch goed gekozen. Uh... Ik ben hier echt nog nooit geweest. Weet je hoe vet het hier is. Het huis dan al. Wauw. Gewoon zo ramen en alles. Wauw. Misschien dat het gewoon hier ligt dat uh, gebeuren. Misschien dat ik ook nieuwe dingen vind. Ik snap ook niet waarom ik hier nooit ben gekomen. Dat vind ik zo raar. Een leliebloem. Nou, we hoeven hem niet te bekijken hoor, lieverd. Ja, want hier ben ik echt nog nooit geweest. Misschien wel voor een shot van het uh, ding, maar zelf om hier te spelen ben ik nooit geweest, nee. Ik heb alleen hier een shot gemaakt, dat weet ik wel, voor de Machinima-serie. Het enige wat ik hier heb gedaan. Maar meer heb ik hier echt nooit gedaan. Wauw. Ze hebben hier gewoon allemaal tuinhuisjes. Van wie is dit huis? Oh, dat is van dezelfde persoon nog. Haha. Jee, ik heb een vakantiedag opgenomen. Ik heb er toch vier. Um, dan gaan we weer naar het volgende. Ja. Zullen we eerst gewoon alle stukjes water onderzoeken. Ga maar graven weer verder. Uh, Een uitvoeren, kijken of ik er wat leuks mee kan krijgen. Haha, iemand is geëlectrocuteerd. Ah, oh, het is weg. Jammer. Nou, dan gaan wij lekker naar de volgende. Ja, Ik heb deze vier allemaal gehad. En ga ik even naar de biep? Deze vier heb ik wel allemaal gezien. Maar wie weet wat ik uitkom. Weet je, dat weet je nooit met het ding. Misschien dat ik wel wat kostbaars vind in de bieb. Daar is een biek voor toch? Kijken in de biek nog of ik iets zie. Ja.